Hallo, Socius deed begin deze week een korte rondvraag over online werken in tijden van corona. Jullie hadden ook erg veel vragen over het online werken met lokale vrijwilligersgroepen en afdelingen. Hoe bereiken wij onze lokale groepen digitaal? Hoe bieden we onze vormingen en infosessies aan vrijwilligers en deelnemers digitaal aan? Is het zinvol om digitaal te gaan werken met vrijwilligers als je dat voor de coronacrisis eigenlijk niet deed? En hoe krijgen we vrijwilligers die niet mee zijn in online toepassingen, mee aan boord? En tot slot, hoe moeten we onze algemene vergadering digitaal aanpakken? In dit filmpje geef ik op basis van jullie vragen tips en handvatten. Voor de meer technische aspecten die te maken hebben met online werken, verwijs ik je graag door naar socius.be. Bovenaan onze website vind je een link naar een pagina met tips over online werken. Jullie vragen tonen aan dat jullie er alles aan doen om betrokken te blijven op jullie vrijwilligers en deelnemers en ook om hen betrokken te houden op jullie organisatie en missie. Ik denk dat het TRS-model van Joris Piot hierbij een goed kompas kan zijn. Nu is het immers des te belangrijker om oog te hebben voor de dimensies taak, relatie en structuur in je contacten met groepen. Verzorg zeker de relatiedimensie, Die is in tijden van social distancing des te belangrijker. Post bij vrijwilligers en deelnemers hoe ze het verenigen in coronatijden beleven. Wat houdt hen bezig, ontroert en boezemt angst in? Een mooi initiatief dat ik vandaag ontdekte zijn de Brieven aan Corona op Facebook. Een samenwerkingsproject waarbij het Vermijlenfonds betrokken is. Mensen schrijven een brief aan corona alsof ze een persoon was. Een goede manier om mensen te laten uitdrukken wat ze voelen. En op meer praktische basis, welke aanpassingen hebben vrijwilligers gedaan om het contact te houden met andere vrijwilligers en deelnemers? Ontstonden er nieuwe WhatsApp-groepjes, een nieuwe groep op Facebook misschien? Ook de taakdimensie hou je best levendig. Het verhaal, de activiteiten en de aanpak van groepen. Welke creatieve oplossingen bedachten groepen om hun activiteiten anders te laten doorgaan? Een livestream van een feest, een cursus of een lezing via YouTube? Stel je nieuwsgierig op. Vraag groepen om hun praktijk te delen via een Facebook-post met foto's of via een eenvoudig videofilmpje opgenomen met de smartphone. Deel en waardeer straffen praktijk- en succesverhalen in de bredere community van jouw organisatie. En uiteraard hebben vrijwilligers in deze onzekere tijden ook nood aan structuur en aan jouw ondersteuning. Vraag welke ondersteuning vrijwilligers nodig hebben. Dat kan via een korte belronde, een mailtje, een korte online enquête. Doe ook appel op de talenten in de community van lokale groepen. Welke kennis, inzichten en ervaringen willen vrijwilligers inbrengen om samen deze coronatijden het hoofd te bieden? Stel je op als een bruggenbrouwer, om vraag en aanbod te matchen. Je kan hiervoor eventueel werken met een forum op je website of via je Facebookpagina. Laten we even inzoomen op het digitale contact met lokale vrijwilligersgroepen. Het is zinvol om eerst een kaart te brengen wat je als organisatie al online doet en welke toepassingen je daarbij gebruikt. Kan je deze online tools nog actiever inzetten om de coronaperiode te overbruggen? Kun je bijvoorbeeld je website interactiever maken met een poll, een forum? Kan je verder bouwen op Facebook, bijvoorbeeld met nieuwe groepen of pagina's? En is het zinvol om nieuwe groepen aan te maken in WhatsApp? Misschien heeft jouw organisatie vooral de gewoonte om heel intensief te bellen en te mailen met vrijwilligers. Ook dat is een prima manier om contact te houden. Voor vormingen voor vrijwilligers en deelnemers kan een webinar, een videocall of een powerpoint met een voice-over een oplossing bieden. Wil jij graag een online sessie geven voor een breder publiek, dan biedt bijvoorbeeld een YouTube-kanaal een goede oplossing. Misschien wil jij nu meer dan ooit inzetten op een sterker communitygevoel binnen jouw achterban, dan wil je je rol als bruggenbouwer misschien intensiever gaan uitspelen. Dat kan je doen door in te zetten op social media, zoals Facebook of Instagram. Belangrijk is dat je hierbij kanalen gebruikt waar mensen al op zitten. Heb je toch het gevoel dat je met het huidige arsenaal aan communicatietools niet toekomt? Denk dan eerst goed na wie je doelgroep is en wat je doelstelling is. Zoek dan gericht een goede tool. Meer informatie over concrete tools vind je in onze blog Jouw digitale gereedschapskist om samen te werken en te communiceren. Is het zinvol om digitaal aan de slag te gaan met vrijwilligers als je dat voor de coronacrisis eigenlijk niet deed? Een paar vragen die je best in overweging neemt om deze vraag te beantwoorden. 1. Is het noodzakelijk om digitaal te gaan werken of kun jij je vrijwilligers ook ondersteunen via de bestaande kanalen. Je website, mail, telefoon. In dat geval kan je de vertrouwde kanalen intensiever gaan gebruiken omdat natuurlijk het face-to-face -face contact wegvalt. 2. Is het zinvol en met geen al te grote inspanning mogelijk om een digitale toepassing bij jouw achterban te introduceren? Als het antwoord ja is... Is deze periode misschien wel een uitgelezen kans om te experimenteren en een digitale basis te leggen die je dan later kunt uitbouwen? Uiteraard moet je dan wel je vrijwilligers en deelnemers goed omkaderen. Hoe hou je een online algemene vergadering met vrijwilligers die digitaal niet allemaal evenvaardig zijn? De algemene vergaderingen die komen er inderdaad aan. En voor zover je statuten het niet verbieden, is het perfect mogelijk om die vergadering te houden via tele- of videoconferencing. Via Zoom, Jitsi, Skype of een andere toepassing. Een aantal suggesties om die online algemene vergadering in goede banen te leiden als je een aantal bestuurders hebt die digitaal niet heel vaardig zijn. Stuur een week vooraf een korte mail met toelichting over de online algemene vergadering. En nodig bestuur ook uit om deel te nemen aan een try-out. Geef tijdens de try-out uitleg. Bijvoorbeeld, hoe stap je in de online toepassing? Bijvoorbeeld een videochat. Wat zijn de richtlijnen rond het woord nemen in een videochat, in een grotere groep? Bijvoorbeeld, wie het woord wilt nemen, vermeld dat eventjes op de chat. Evalueer die try-out ook kort samen met de deelnemers. En stuur hen na de try-out ook nog een... Korte handout met belangrijkste informatie als geheugensteuntje. En tenslotte, stel tijdens de algemene vergadering ook één of enkele mensen vrij om bijstand te verlenen en om eventuele technische problemen op te lossen. Ik hoop dat dit filmpje jouw inspiratie bood. Alle info over online werken vind je gebundeld terug op socius.be. Bovenaan onze website vind je een link naar de pagina met tips over online werken. Heb jij nog vragen over het ondersteunen van lokale vrijwilligersgroepen in coronatijden? Of wil jij een straffe praktijk delen? Dan ben ik jouw aanspreekpunt binnen Socius. Laat zeker van je horen. Tot later!